Ik bid dat het geloof dat u met ons deelt u een dieper inzicht geeft in al het goede dat ons nader tot Christus brengt. Misschien denk je niet erg goed over jezelf, maar God wil dat je weet wie je bent in Christus en dat je helemaal jezelf mag zijn. Hier zijn vijf praktische tips om je te helpen in het vergroten van je zelfacceptatie en zelfvertrouwen en te weten wie je bent in Christus. 1. Spreek nooit negatief over jezelf. De communicatie van je geloof wordt effectief gemaakt door het erkennen van al het goede in jezelf door Christus Jezus, niet door je te richten op je zwakheden en tekortkomingen. 2. Vermijd om jezelf met anderen te vergelijken. Petrus ondervond dit ook toen hij zichzelf vergeleek met een andere discipel. Hij zei... Heer, maar wat zal er met hem gebeuren? Jezus zei tegen hem, als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Johannes 21, vers 21 en 22 We zijn niet geroepen om te vergelijken, alleen om te voldoen. 3. Laat God jouw waarde bepalen, maar onthoud, door Jezus ben je al door hem geaccepteerd. 4. Zie je zwakheden in perspectief. Het is goed om te zien waar je moet verbeteren, maar zorg ervoor dat je je groei waardeert. 5. Ontdek de ware bron van vertrouwen. Als je je vertrouwen in God stelt, kun je niet anders dan een gezonde houding hebben. Doe je best, de resultaten komen van Hem. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heere God, Dank U dat U mij accepteert, zelfs wanneer ik moeite heb mijzelf te accepteren. Help mij de goede kwaliteiten die U mij heeft gegeven te erkennen en op U mijn vertrouwen te stellen om mijn tekortkomingen in perspectief te zien. In Jezus' naam. Amen. Fijn, hè?